Wat ik heb geleerd van NLP is dat ik uh, in mijn werk als coach de antwoorden een beetje kan reguleren. Dat ik beter door kan dringen tot, wat ik, uh, tot de kern van um, wat ik weten wil. Ik vraag het uh, op een uh, vereenvoudigende manier. Ik laat wat woorden weg. Ik stel geen vragen meer als waarom en wat heb je nodig. Uh, dat Soort. Ik laat mensen nu meer zelf vertellen. Uh, het effect daarvan op mijn werk is dat ik uh, betere resultaten boek, want mijn werk is het onbewuste bereiken van het brein en uh, het rationele links laten liggen. Um, dat lukt bijna niet uh, middels coachingvragen, maar met NLP uh, is het een, ja, lukt het me beter om tot de uh, kern van de problemen of problemen uh, tot de kern van de klachten van mijn cliënten te komen, denk ik dat ik het zo goed zeg. Uitgelegd? Ik vond het soms wat um, moeilijk, omdat ik allemaal nieuwe termen hoorde. en, um, nou, uh, uh, patroondenken en allemaal dat soort. Dat, uh, ik ben niet gewend om op die manier uh, te denken. Maar ik heb nu geleerd dat um, uh, dat helemaal niet zo erg belangrijk is. Dat, uh, wat de, de, er was heel veel herhaling um, op een hele prettige manier. Het werd vaak op een andere manier uitgelegd, uh, een, um, nou ja, middels oefeningen dat ik leerde daarin dat de dingen die ik heb geleerd uh, in, in een oefening heel simpel terugkomen dus zonder dat ik aan al die ingewikkelde terminologie hoefde te denken dat het eigenlijk uh, in een hele natuurlijke flow gaat uh, daar vond ik de trainer ontzettend goed in begeleid um, ik ben snel onzeker in als ik nieuwe dingen leer en ik heb dat nu helemaal niet ervaren ik voelde me uh, natuurlijk wel onzeker in hetgene wat ik leerde, maar niet onzeker in het uiten van de oefeningen door, of het doen van de oefeningen. Ik vond het heel prettig.